Ja, dit is wat ik ja. aanbied. Uh, dus de 1 op 1 workout sessies, transitietraject en de queer lifestyle coaching. Ondanks de toegenomen acceptatie voor de regenbooggemeenschap is die nog niet voor iedereen even voelbaar. Dit blijkt uit het tweejaarlijks welzijnsonderzoek voor de provincies Gelderland en Overijssel. En ook dit jaar worden er voor dit onderzoek enquêtevragen aan deze gemeenschap voorgelegd. Lifestylecoach Suus heeft hier vanuit zijn eigen ervaringen antwoorden op. Hoe onveilig of veilig voel je je en op welke plekken gaat dat dan? Ja, ja ik, ben, ik ben transgender um, en ik voel me als transpersoon in de gemeente Nijmegen op de plekken waar ik kom, voel ik me veilig. Uh, maar dan zoek ik ook wel de plekken op waarvan ik weet dat ik daar veilig kan zijn. Deze veiligheid en acceptatie was er voor hem niet overal. Hij ondervond dat therapeuten en instanties vaak hokjes en opties voorstelden waar hij zich niet mee kon identificeren. In 2017 ben ik, uh, ben ik aangemeld, heb ik mezelf aangemeld bij de transgender poli, omdat ik uh, in transitie wilde. Maar ik kreeg alleen dat medische en psychische stuk. En, um, maar er komt ook een hoop bij kijken in je dagelijks leven. Je mentale welzijn, uh, wat doet het met je als je bent geopereerd? Hoe ga je dan die wereld in? Hoe moet je weer op krachten komen? Hoe moet je trainen? Als je aan de hormonen gaat, sporten bewegen is heel erg belangrijk, maar hoe doe je dat dan? Naar aanleiding van deze ervaring creëerde Suus een queer lifestyle coaching programma, HisFit, waarin hij mensen uit de queer community coacht bij hun emotionele en fysieke gezondheid. Hij is met twee anderen de enige in Nederland die dit aanbiedt. Mensen willen heel graag het aanbod krijgen waar ze zich in kunnen herkennen. En waarin ze weten van oké, okay, deze mensen of dit product kan mij helpen mij te zijn. Sommige mensen zeggen, wil je met me meetrainen?" En mm. dan zijn we ineens twee transjongens die... ...samen aan het trainen zijn. Wat zie je bij hen gebeuren als je wel die persoonlijke aandacht geeft... ...en een veilige omgeving voor hen creëert? Ja, groei. Groei, blijdschap en ontspannen. En er wordt letterlijk gezegd, het is fijn om even mezelf te kunnen zijn. Bevindingen als deze worden middels het welzijnsonderzoek bijgehouden. Na de zomer wordt daarmee duidelijk hoe de regenbooggemeenschap de acceptatie ervaart... ...en welke ondersteuningsbehoefte er is. En Suus blijft zijn steentje bijdragen als coach. Ik hoop dat uh, mensen husfit weten te vinden en voelen, weten, zien als ik in Nijmegen ben of in deze omgeving en ik ben queer, ik ben trans, dan is er een plek waar ik naartoe kan in ieder geval met iemand te praten.